Het wijzigen van je Google wachtwoord is niet zo moeilijk. Ga naar google.com en klik rechts op je profiel beheren. Klik daarna op beveiliging. Selecteer de optie wachtwoord en vul daarna je huidige wachtwoord in. Je kunt nu een nieuw wachtwoord instellen voor je Google account. Maak hem extra veilig, want ze trappen niet in als je 4x nuantiet. Daarna klik je op wachtwoord wijzigen. Het aanpassen van je Google wachtwoord is nu voltooid.